Hey, kijk eens! Hé, hey, kom eens! Kom eens! Hey. Oeh, wat modderig! Je hebt water genoeg! Hé! Hey. Zal ik een woord nog geven? Wordt oh, dus heb ik genoeg! Kijk eens! Het ruikt een beetje vreemd natuurlijk! Hey. Jouw ogen zijn in orde. Pis ps. Hey. Onder de boom. Oh, je oog ziet er al beter uit. Hey. Hey, kijk eens. Kijk eens. Hey. Hey, met je mooie ogen. Hey, helemaal beige. Hey, hey, oh, dat lukt niet. Hey, is het lekker die boom? De brandteneen zijn wel lekker natuurlijk. Die zijn gezond. Hey, kom eens, kom eens met je oog. Hey, kom eens, kom eens. Het is al supermodderig hier. Hey, daar ben je. Kom eens, kom eens, kom eens. Oh, dan kom ik dichtbij? Hey. Oh, je hebt een mooi oog en een lekkere wortel. Goed zo! Oh, je lust hem niet. Ja, als je hem niet lust, dan heb ik hem weer mee. De ponies vinden het super lekker. Hey. Goed zo! Kom eens! Hey.